Leuk dat je kijkt en in deze video neem ik je mee in een aantal tips die ik voor je heb als je nog studeert, Maar je hebt enorme ondernemersambities, maar je weet nog niet precies hoe je die vorm moet geven. Een aantal tips en ik begin meteen met de eerste en dat is denk ik uh, ja, toch wel een hele belangrijke die ik, uh, die ik graag uh, met je deel. En dat is uh, een bekende uitspraak en die luidt... ...if it sounds too good to be true, uh, it is too good to be true. Het stikt van de filmpjes op YouTube over snel rijk worden... ...en ondernemen is super makkelijk... ...en je investeert wat in crypto en wat vastgoed. Uh, en, uh, en je doet uh, wat dropshipping en dan heb je je huisje op Ibiza... ...en rij je rond in de Maserati. Uh, zo zit het leven helaas uh, niet in elkaar. Um, veel van die gasten die die video's maken... ...die huren de villa op Ibiza en die zijn niet rijk. En uh, again, if it sounds too good to be true... It is to good to be sure. Los van het feit dat stel je bent begin 20 en je bent student en je gaat dit doen en over drie jaar bij je loaded, wil jij tot je 70ste met je luie reet op je bietsen hangen? Ik en niet, ik wil graag wat zinvols doen. Uh, dus laat je niet uh, meeslepen door mooie verhalen, dure cursussen die jou beloven dat ondernemen super makkelijk is en dat iedereen zomaar even binnen een paar jaar multimiljonair kan worden. Gelul. Dat is tip 1. De tweede tip: laat je inspireren door echte verhalen. Dat is natuurlijk een beetje preken voor eigen prochie, want je zit hier op CVD TV en daar vind je meer dan duizend ondernemersverhalen. Echte ondernemersverhalen van inspirerende gasten, jong, oud, die zelfstandig zijn gaan ondernemen en hun ervaringen delen op dit kanaal. Dat inspireert. Je ziet mensen uit van alle hand sectoren, die van alle hand producten en diensten verkopen, die op van alle hand manieren ondernemen, ieder met hun eigen lessen. Dat zijn waanzinnige grote inspiratiebronnen. Sowieso is YouTube natuurlijk een geweldige inspiratiebron. LinkedIn, maar verslind ook boeken. Uh, weet je, uh, e-books, whatever. Uh, wa wat ik altijd heel tof vind zijn de biografieën van de bekende ondernemers. Wat zijn de lessen die zij geleerd hebben? Dus laat jezelf vooral inspireren door waanzinnig veel content tot je te nemen. Via alle kanalen die daarvoor zijn. Podcast, perfect instrument om te gekke ondernemersverhalen te leren. Dus laat je inspireren via alle kanalen die er zijn. Dat is mijn tweede tip. De derde tip um, is uh, probeer geen copycat te worden. Ik denk dat we in dit leven, we zijn best wel schapen met z'n allen... en voor je het weet lopen we weer achter iemand aan...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 Of het niet weet en je ziet iets anders en je denkt, oh dan ga ik dat ook doen. Uh, ik denk niet dat dat de beste route is om te gaan. Dus probeer, en dat is denk ik sowieso bijna een levensles wat mij betreft. Maar probeer je eigen mening te vormen. Probeer je eigen visie en je eigen ideeën vorm te geven. En op basis daarvan uh, te gaan ondernemen. De volgende tip en ik heb hem in andere video's al vaker gegeven, maar ik vind hem superbelangrijk. Ik hanteer hem in ieder geval al jaren en ik noem dat de 3G's. Zorg dat je datgene gaat doen wat je gaaf vindt, wat je goed kan. En waar je geld mee kan verdienen. En die laatste is meer randvoorwaardelijk. Want ja, ondernemen gaat natuurlijk uh, over geld. Dus uh, als je uiteindelijk wil ondernemen, dan zul je een businessmodel moeten hebben. Maar kijk daarna met name naar die, naar die twee G's, gaaf en goed. Als je die twee dingen kan combineren. Dus je kan datgene doen wat je super gaaf vindt om te doen. Ik zeg altijd waar je staart van gaat kwispelen. En als je dat ook nog eens een keer goed kan. En je hebt dan een idee waar je geld mee kan verdienen. En dan hoeven dat niet eens tientallen miljoenen te zijn. Je kan dat ook als ZZP'er prima vormgeven. Dat doe ik. En dan verdien je een paar ton. Nou, super Ik Je hoort mij niet klagen. Maar je kan ook een idee omvormen... en je wil echt een waanzinnig groot bedrijf bouwen. Dat is aan jou. Maar ik denk dat als jij alle ondernemers spreekt... die succesvol zijn en dat al jaren doen... die zullen beamen van... ik doe iets wat ik super gaaf vind om te doen. Ik kan het hartstikke goed. En ik heb een model gevonden... waar ik geld mee kan verdienen. Dus de 3 G's. Ga naar buiten zorg dat je leeft. Het heeft weinig zin om als student op je kamertje te gaan zitten met een leeg vel papier voor je neus en nu ga ik een onderneming verzinnen. Uh, de ideeën die komen in het echte leven en of dat nou op het terras zitten is, in de trein zitten is, met vrienden praten is, met je ouders praten, met andere ondernemers praten, naar congressen gaan, colleges vormen, bij een bedrijf gaan werken, een bijbaantje. Het maakt niet uit, maar leg de telefoon neer, leg die pen weg, uh, ga naar buiten en leef het echte leven en, als, en waar je die pen en die mobiel dan wel weer voor nodig hebt, dat is Tenminste, dat herken ik van mezelf, is het moment dat ik leef uh, en ik doe dingen en ik loop buiten en ik praat met mensen, dan komen de ideeën. En zorg dan, als je die ideeën hebt, dat je ze even noteert zodat je ze niet vergeet. En of je dat nou in je telefoontje doet of op een papiertje, dat boeit me niet. Maar zorg in ieder geval dat je leeft. Dus maak dingen mee, ga ergens werken, durf die stappen te zetten. Want alleen dan komen de ideeën en uiteindelijk komt er vanuit dat ene idee op een gegeven moment, komt jouw plan voor een onderneming. Want dat is sowieso het allerbelangrijkste wat er is. Hè? Dat je stappen zet. Dus doe dingen, leef je leven. Daarmee bedoel ik ook. Er zijn veel studenten die waanzinnig lang nadenken over één stap. Over wat moet ik als studie gaan doen? Of wat wordt mijn eerste baantje? Het zijn geen keuzes voor het leven. Je maakt tienduizenden keuzes in het leven. Dus de, het feit dat je stappen zet, is vele malen belangrijker dan welke stap je zet. Dus zorg dat je al die stappen, beslis dingen, doe dingen, zoek een baantje, is niet leuk... Dan stop je er weer mee. Start een onderneming en als niks is ga je weer wat anders doen. Stop met die studie. Zet stappen zodat je vanuit elke stap weer op een andere plek komt te staan. En de werkelijkheid weer op een andere manier ziet. Een andere bekende uitspraak is alleen uh, ga je snel maar samen kom je verder. Uh, zoek de connectie op met anderen. Gelijkgestemde, medestudenten die ook ideeën hebben. Uh, ga connecties aan op LinkedIn. Ga actief netwerken. Bouw aan je netwerk. Praat met andere mensen. Uh, want uh, de meest succesvolle ondernemers die zijn zelden uh, solistisch... maar werken altijd met één of twee collega's in de boord. Uh, het is altijd teamwork waar het om draait. Nog, nog Dus zorg dat je niet in je eentje blijft draaien... in een cirkeltje van wat moet ik nu gaan doen... maar zorg dat je met andere mensen uh, connect... en met andere mensen praat. En um, in het kader daarvan zoek ook echte ondernemers op. Ik ken veel ondernemers. Sommige studenten vinden het dan best wel eng. Dan denk denken van ja, maar ik, ik vind die ondernemer vind ik echt super tof en ik zou dolgraag eens met die gast praten. Um, stuur me een mailtje hem of haar. Uh, via LinkedIn kan dat heel makkelijk. Kijk op de bedrijfswebsite. Uh, kijk even wat, uh, wat ze, zijn of haar mailadres is en zoek gewoon contact. En ga dan niet met hele lange warrige verhalen, maar stuur gewoon een mailtje. Ik heb ondernemersambities. Ik vind jou super tof. Mag ik je een half uurtje met je kletsen? Je zal verrast staan hoeveel mensen, zeker in de tijd van vandaag, kan dat prima online in een Zoom-meetingje. Um, je zult verrast staan hoeveel ondernemers zeggen van joh, dat is prima, want ik vind het ook leuk om jonge mensen te inspireren. Eh, dus zorg ervoor dat als jij inspiratiebronnen hebt, andere ondernemers, waar je mee wil kletsen of waar je dingen van kan leren, zorg dat je contact met ze opneemt en ben gewoon brutaal. Want brutale mensen hebben de halve wereld. En de laatste tip die ik voor je heb, heb ballen. Als je echt een idee hebt en je bent van overtuigd dat het werkt, ga het doen. En als dat betekent dat je moet kappen met je studie, dan kap je met de studie. Ben daar ook weer niet te bang voor. Ik weet dat ik nu een aantal mensen helemaal boos maak, want studeren is zo belangrijk en je moet je diplomaatje halen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat voor sommige mensen heel lang studeren heel fout is en dat ze veel beter af zijn door gewoon te gaan ondernemen. Dus heb je een idee en je gelooft er echt in en je hebt klanten die ervoor willen betalen en je kan los, ga dan los en blijf niet zitten in de studie en wacht vier jaar, waardoor het misschien te laat is. Dus heb je een goed idee, heb de ballen en ga gewoon starten. Ja, ik hoop dat je met deze tips iets kan. En ik wens je vooral heel veel succes als het je lukt. Want ondernemen is wel het allergaafste wat er is. Dankjewel voor het kijken. En wil je meer ondernemersverhalen zien? Abonneer je dan hieronder. Dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel. Hoi! Thank you.